Hoi, ik ben Nina en ik werk bij Voice. Voice levert al 11 jaar zakelijke cloudtelefonie in Nederland. en Twee jaar terug hebben we besloten om ook Belgische ondernemingen fantastisch bereikbaar te maken. Hoe dat doen? Ondernemers nemen contact met ons op via telefoon, mail en chat. En na een leuk gesprekje maken wij een passende offerte voor hen op. Bij grote projecten gaan we ook langs bij de klant om even hun telefonische bereikbaarheid te bespreken en te verbeteren natuurlijk. Uh, wat ik zo leuk vind aan mijn job, het is gewoon een hele sociale job. Er komen heel veel mensen in contact, heel veel verschillende soorten bedrijven. Uh, dat gaat van de bakker om de hoek tot uh, grote ICT-bedrijven met 30 medewerkers. Dus dat maakt het heel divers. Uh, daarnaast werkt uh, Voice zonder bazen en zonder managers. Dus dat zorgt ervoor dat je heel uh, zelfsturend uh, kan zijn in je job. Uh, heel ondernemers ook. Hij staat gewoon zelf in voor je eigen beslissingen. En ja, de collega's zijn ook uh, super gezellig. Koffietje. Ja, lekker. Um, waarom ik dit allemaal vertel? Uh, we zijn enorm aan het groeien. Steeds meer en meer bedrijven uh, die willen onze uh, cloud-oplossing. Uh, dus we zoeken zeker mensen om ons team te versterken. Heb je goesting om je commerciële talenten volledig te laten ontwikkelen in een uh, groeiende onderneming? Solliciteer dan op onze vacature en dan nodigen we je graag uit voor een kopje koffie. Ja, lekker.